Welkom bij Tomzorg. Ook voor hooglaagbedden bent u natuurlijk bij Tomzorg aan het juiste adres, zelfs als u een bed binnen 24 uur geleverd wenst te hebben. In het assortiment van Tomzorg hebben we een aantal bedden die ik graag aan u wil uitleggen. Allereerst hebben we het bed Oxford. Een bed vergelijkbaar aan dit bed, met de functies zoals een hooglaagbed behoort te hebben. Een hoog-laag functie, een bedbodem met een knikkend voeteinde en een vast hoofdeinde, allebei elektrisch verstelbaar en onrusthekken. Echter bij de Oxford iets eenvoudiger uitgevoerd met een open gedeelte aan het hoofd- en het voeteinde en bij de Cambridge een gesloten en iets luxer afgewerkt hoofd- en voeteinde. Dan hebben we als derde bed het bed Jork. Het bed Jork is vergelijkbaar met dit bed. Echter met één belangrijke extra feature. En dat is dat het bed lager gezet kan worden dan een bed zoals de Cambridge of de Oxford. Feitelijk zoals een standaard hoog-laag bed naar beneden gezet kan worden. Heeft hij altijd nog een ruimte van 40 centimeter naar de grond. En bij de York is dat teruggebracht tot 28 centimeter. Het voordeel daarvan is dat als een gebruiker van een hoog-laag bed neigt om uit bed te vallen, natuurlijk het prettiger is om van een lager bed te vallen dan van een hoger bed. Vandaar dat het bed York een extra laag stand heeft. Als vierde bed heeft Tomzorg ook het bed Bristol. Het bed Bristol is ook weer vergelijkbaar met dit bed. Echter met één belangrijke extra feature. En dat is dat zowel het hoofdeinde als het voeteinde afzonderlijk van elkaar hoog en laag gesteld worden. Voor bepaalde ziektebeelden kan het interessant zijn om het hoofdeinde ofwel het voeteinde ten opzichte van elkaar een andere hoogte te geven. Als laatste optie heeft Tomzorg ook een hooglaag lattenbodem die standaard in een normaal bed geplaatst kan worden. Dit hooglaag lattenbodem heeft feitelijk dezelfde eigenschappen als een standaard hooglaagbed. Echter wordt geplaatst in een standaard ledikant wat niet voorzien is bijvoorbeeld van onrusthekken en ook niet voorzien is van een papegaai. Dus het bed Oxford als echt perfect bed met een instapprijs, de Cambridge iets luxer uitgevoerd, de York een bed wat nog extra laag gesteld kan worden en het bed Bristol met een functie dat het hoofd en het voeteinde verschillende hoogtes kan hebben. Ik hoop u hiermee duidelijkheid te hebben verschaft in ons assortiment en indien u overgaat tot de aanschaf van een van onze bedden, wens ik u daar Heel veel plezier mee. Hartelijk dank.